Dit kan op een computer of tablet. Verder heb ik gemerkt dat de Chrome browser het beste werkt met Google Tour Creator. Klik op de site op Get started en log in met je Google account. Heb je nog geen Google account? Klik dan linksonder op Account maken. Vul de benodigde info in en log in met je nieuwe account. Let op, je moet wel een minimale leeftijd hebben om een Google-account aan te maken. Ben je niet oud genoeg, vraag dan een volwassene om je te helpen. Wanneer je bent ingelogd, zie je nog geen tours. Klik daarom op Nieuw Tour. Vul in het volgende scherm de naam van je tour in. Deze staat op je ontwerpcanvas. Dan een korte beschrijving. En kies een categorie. Nu jij. Als laatste een omslagfoto. Maak zelf een foto en upload deze vanaf je computer. Of open een nieuw browservenster en ga naar de site unsplash.com en zoek een mooie foto. Normaal gesproken mag je niet zomaar alle foto's van internet gebruiken zonder toestemming van de maker. Maar voor alle foto's op deze site hebben de makers toestemming gegeven om ze te gebruiken. Aardig hè? Ik kies deze. Denk er wel aan dat het een Engelstalige site is. Vul dan ook een Engelse zoekterm in. Downloaden, uploaden en klaar. Nu jij.